Mijn favoriete boek van de bibliotheek is Congo van de Vlaamse schrijver David van Rijbroek. Ik vond het een, een, echt een, een openbaring. Ik was al een tijdje geïnteresseerd in Congo, ook vanwege de Afrikaanse oorlog... ...die Nederland erg weinig aandacht krijgt. Maar toch een van de meest verschrikkelijke oorlogen na de Tweede Wereldoorlog ongeveer. En ik geloof in de menselijke slachtoffers zelfs de allerergste sinds die Tweede Wereldoorlog. Wat ik erg goed vond aan het boek is dat het niet alleen de geschiedenis van Congo beschrijft, voor zover mogelijk, want heel veel is ook niet bekend over, over dit land. Uh, maar dat hij ook gewoon um, ja, heel veel mensen interviewt, uh, dus uh, de gewone mensen op straat en in de cafés. Uh, dat hij uh, dus eigenlijk uh, niet zozeer de politici uh, uh, benadert en de historici, maar de gewone mensen aan het woord laat. En, Daarnaast krijg je ook wel een goed beeld van het verloop van het hele conflict binnen, binnen Congo. En ook de, de rol die Rwanda hierin gespeeld heeft. Ja, en het is, het is een boek waar je even voor moet gaan zitten. Dus uh, je kan het in de week uitlezen, denk ik. Maar ik heb het er een jaar over gedaan. Dus een hoog, stukje, een hoog stukje. Want het is eigenlijk ook te gruwelijk om uh, in één week te lezen. Er gebeurt erg veel. Fascinerend land. Er komt geweldige muziek vandaan ook. Dus uh, aanraad voor iedereen. Denk ik.